Hé hey Annabel, hé hey Annabel, jij hebt wel een wortel zeker. Oh wat heb je een vieze oog. Hé hey Annabel, je hebt een vieze oog Annabel. Hé hey, Joyce, kom maar Joyce. Oh Joyce. Kom maar Joyce. Goed zo Joyce. Hé hey, Annabel. Oh Joyce, ga je rollen Joyce. Het is een super, super mooi zon, nog, Joyce? Hey, Blackjack! Kijk eens, Blackjack! Oh, Blackjack, je wilt alles. Je hebt alles. Ik merkte het gelijk. Oh, Joyce, kom maar, Joyce! Oh, geen rolletjes! Oh, Joyce, oh, Joyce, het is wel een geleidelijke schuine helling. Het hoort één op één zijn, maar het is uh, vlakker geworden. Kijk eens, Joyce! Kijk eens, Joyce! George. Hey Joyce! Hé, Roosje! Hé hey, Joyce! Kijk eens Joyce! Ho, Joyce! Dat is een oude aan Hé, Blackjack! Hé, hey, Black Jack!